Hi, ik ben Lisette van Voice en in deze video ga ik je alles vertellen over de Jabra BIS 1500. Voor iemand die niet heel veel belt is deze headset perfect. De gesprekskwaliteit is goed, maar de headset is niet draadloos, dus je zult een beetje stil moeten blijven zitten. Het voordeel van een headset is dat je beide handen vrij houdt, waardoor je kunt typen of ondertussen andere taken kunt oppakken. Het voordeel van één oorschelp is dat je ondertussen betrokken bent bij je omgeving. Dus dat is geschikt als je bijvoorbeeld aan de balie zit en je nog een gesprek moet voeren ondertussen. Als je je wilt afzonderen van ruis, dat is een headset met twee oorschelpen geschikter. Ook beschikt deze headset over een noise cancelling mic, wat betekent dat de ruis van de omgeving niet wordt gehoord in het gesprek. Bedankt voor het kijken van de video. Heb je nog vragen of kom je er niet helemaal uit, dan mag je altijd eventjes bellen naar 050-700-9900.